Welkom bij Tomzorg. Mijn naam is Tom en ik wil u graag persoonlijk informeren dat Tomzorg, zeker tijdens deze coronacrisis, nog altijd veilig en met maximale service u zorgartikelen kan blijven leveren. Maar bij Tomzorg zijn we ons ter degen van bewust dat het grootste aantal van onze klanten zich natuurlijk in de kwetsbare groep of in de risicogroep zich bevindt. En daarom ook aan ons vraagt om ook werkelijk aan alle kanten zo veilig mogelijk en zo strikt mogelijk alle richtlijnen die ons door de specialist worden gegeven om veilig te kunnen leveren, om die ook op te volgen. Dat is hetgeen wat wij nu volop hier bij Tomzorg ook aan het doen zijn. We hebben daar een aantal acties aan ondernomen, onder andere ons personeel. Alleen degene die hier strikt noodzakelijk aanwezig moeten zijn om de producten ook feitelijk klaar te maken voor transport en voor verzending, die zijn hier aanwezig. Dus ook het aantal mensen zo beperkt mogelijk, dat ook hier intern de besmetting van personen en van producten natuurlijk zo goed mogelijk wordt voorkomen. Het is daartegen wel, u kunt natuurlijk bellen, u wordt gewoon keurig te woord gestaan. Ook onze specialisten staan nog altijd direct voor u klaar. Dus heeft u specifieke wensen, specifieke vragen, technische vragen over producten of een specifiek probleem waarvan u denkt dat u daar voor uzelf iets bijzonders voor nodig heeft, bel ons. En wij zullen altijd diegene die specifiek uw probleem goed kent natuurlijk opleiden om u daarin te informeren en samen met u het juiste product te kiezen. Daarnaast is het zo dat een groot aantal van onze klanten die in deze kwetsbare groep zitten, om welke reden dan ook geen bezoek meer kunnen of mogen of willen ontvangen. Echter, het kan zijn dat deze mensen in deze groep... uiteindelijk problemen hebben om producten... hoe simpels ook te monteren zijn, dat feitelijk niet kunnen. Of om wat complexere producten die ook afgesteld moeten worden... dat ze dat feitelijk niet zelf kunnen. Daarvoor waren altijd de kinderen op bezoek. Of een ander op bezoek. Als dat nu niet kan, ja, dan wordt het wat moeilijker. Natuurlijk helpt Tomzorg hiermee. We hebben een service nu opgeleid. Die ook binnen alle regelgeving u de producten ook gemonteerd tot aan de voordeur kan leveren. En indien nood nodig ook in huis de producten zou kunnen leveren. Bijvoorbeeld seniorenbedden of zorgbedden. Hiervoor zijn strikte regels in acht genomen. Die we dan nu ook graag met u bespreken als wij bij u zo een bed dan toch thuis gaan leveren. Dus met andere woorden, tomzorg zorghulpmiddelen, maar zeker voor een kwetsbare groep met alle service binnen alle veiligheidsrichtlijnen die er liggen. Mocht u vragen hebben, bel ons natuurlijk gerust. We zijn altijd bereikbaar en helpen u graag verder. En nog één ding, onze showroom die altijd open was voor iedereen is natuurlijk helaas gesloten. Echter mocht het zo zijn dat u een hele specifieke wens heeft die werkelijk een aanpassing nodig heeft of extra informatie heeft, is het mogelijk om op afspraak hier naartoe te komen en uiteindelijk binnen de regelgeving natuurlijk dan u verder te kunnen helpen. Ik hoop u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben. Ik hoop u hiermee ook een veilig gevoel te hebben gegeven om bij Tomzorg verder uw producten te kunnen aanschaffen en keurig. Thuis conform afspraak bij u geleverd te krijgen. Hartelijk dank voor uw aandacht, en laten we hopen dat deze crisis voor ons allen zo snel mogelijk voorbij is. Hartelijk dank.